Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam. de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En wat is het koud. Niks aan. Maar ja, het is niet anders. Um, het is geen uh, leuke vlog. Althans, ja, het is eigenlijk helemaal geen vlog. Het is gewoon even een, een ouwe uh, dingetje. Want ik uh, ben ergens naartoe geweest deze keer. Volgende week ga ik naar Sliedrecht. S -s -s Sliedrecht. <laughs> Want daar is het evenement Your Stage. Nou ja. Het woord zegt het al, Your stage, jouw podium. Uh, dat is van het KGU uit. Dus er komen allemaal verenigingen bij elkaar. die of dansen of turnen, acro, weet ik het, noem het maar op. Die gaan daar hun uh, kunsten laten zien voor vrienden en familie. Inclusief licht, inclusief podium. Uiteraard. Inclusief decor en alles erop en eraan. En dat laten ze zien. Ik mag achter de schermen gaan vloggen. En voor de schermen natuurlijk, want uh, ik zal mijn ogen wel uitkijken, denk ik. En dus jullie ook. Wat ga ik nog meer doen? Ik heb me opgegeven voor een rotje koor. Dat is allemaal volgend jaar. Ik heb me weer opgegeven voor Band Meets Choir. Woohoo. En ik ga ook proberen om deze keer een solo te doen. Ligt eraan welk liedje dat wordt, dat weten we allemaal nog niet. Maar ik ga het gewoon proberen. En uh, ja, oh lieve mensen... Als het goed is weten jullie dat ik ook op een toneelvereniging zit, inter amikos, onder vrienden. En deze keer, beste mensen, heb ik een serieuze rol. Geen wc-rol, geen keukenrol, een serieuze rol. Ik ben boos, ik ben dominant, ik ben verdrietig, ik ben echt heel erg verdrietig. Ik ben nog verdrietiger, ik ben... Nou, van alles door elkaar in deze hele uh, video, uh, video uh, toneelstuk. Het enige wat ik niet ben, is leuk. Lollig. En voor de mensen die mij kennen, ik ben liever graag de clown dan een serieus type. Want ik breng graag positieve vibes over. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet als je moet gaan staan janken op het podium. Nee. Dan als het goed is, gaat de ander dan... Niet lachen. Dus dat is even wennen. Ik heb me daar wel in uitgedaagd. Maar ik ben er langzaam maar zeker naartoe aan het groeien. Dat dat gaat, goed gaat. Ik zou zeggen kom maar kijken hoe ik dat doe. <laughs> uh, 9, 10 en 11 december. En dan het weekend erop. Wat is dat? Nou, uh, het weekend erop ook. <laughs> ik weet even niet uit mijn hoofd wat voor datum. Sorry, dit is gewoon een even hele snelle in elkaar geflasste video. Uh, wat, heb ik nog meer? wat heb ik nog meer? Oh, ik heb ook nog aan het einde van deze video de linken. Linkies. Linkies. Ja, de linkies naar uh, Ben Meets Choir. Want alles staat erop. Heb je even wat om te bekijken, want dat duurt ook aardig uh, lang. En ik heb ook de video van uh, het vorige toneelstuk. In 80 dagen de wereld rond. Dus daar kan je mij ook zien schitter op het podium. Uh, wat heb ik nog meer? Nou, dat was het wel zo'n beetje, denk ik. Ja. Ik zeg uh, bedankt voor het kijken voor nu en dan zie ik jullie graag in de volgende video. En dan hoop ik dat ik uh, wel weer iets leuks te melden heb. Toedels! Wat zei ik nou? Dat ik weer iets leuks te melden heb? Duh, dit was toch ook allemaal leuk? <laughs> Toedels!